Ja, doe maar. In My Machine werken drie onderwijsniveaus samen om een droommachine te realiseren. Kinderen uit het lager onderwijs bedenken een droommachine. Studenten uit het hoger onderwijs ontwikkelen daarvoor een concept. En leerlingen uit het technisch-middelbare onderwijs gaan daarvan een werkend prototype bouwen. Bij My Machine is er één criteria heel belangrijk en dat is hetgeen het kind echt wil. Dat gaan we maken. Alle ideeën zijn belangrijk en we gaan geen ideeën in vraag stellen. In het begin mochten wij een machine ontwerpen en daarom gaan we hier naartoe om te kijken hoe hun die machine hebben gemaakt. Tijdens de bouwfase komen de leerlingen van het uh, lager onderwijs komen ze op bezoek naar het technisch-middelbare onderwijs om uh, het bouwproces van hun droommachine op te volgen. Maar ze gaan niet alleen kijken en ze gaan ook zelf een onderdeel van hun machine mee uitwerken. We hebben al die dingen gemaakt met redelijke grote machines. En we gaan die, al die machines een keer snel overlopen. In My Machine willen we ze echt laten samenwerken in, in een initiatief zelf, waarbij dat ze eigenlijk elkaars talenten leren kennen, ook elkaars leefwereld leren kennen, en ook elkaars talenten leren respecteren, omdat ze ook elkaar nodig hebben om tot een eindresultaat te komen. Het samenwerken is uh, een zeer belangrijk iets. Natuurlijk is het dan leuk als je met een hogeschool samenwerkt samenwerken, die met concrete tekeningen afkomen en de andere leerlingen die kunnen dan dat concept volledig uitwerken met het machinepark die wij hier hebben en dat is eigenlijk de meerwaarde. Dat mogen jullie ook doen, op start nu, en dan gaat de machine beginnen. Het feit dat ze samenwerken op zich brengt ook nog eens teweeg dat ze eigenlijk ook gaan leren communiceren, dat ze gaan leren een project managen, dat ze een project gaan opvolgen. We gingen leren hoe we kunnen 3D printen. Het was best wel moeilijk, maar er hebben ook uh, ...oudere leerlingen ons helpen. Want eerst wist ik niet dat ik goed was in machines en zo. Dat wist ik in het begin niet, maar nu heb ik zelf ontdekt dat ik daar ook iets leuks van kan maken. We willen uh, de kinderen uit het lager onderwijs en ook de leerkrachten eigenlijk een, uh, een realistisch beeld geven van wat technisch onderwijs eigenlijk inhoudt. Ik ben al sowieso geïnteresseerd, want ik hou heel erg van mechanica en ook van houtbewerking. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel cool. Misschien is het vooral ook een beetje die mindset dat we willen wijzigen. Zowel bij de kinderen, bij de leerlingen en misschien ook voor de leerkracht. De mindset van, laten ons samen een keer iets nieuws uitzoeken. Misschien iets dat we zelf nog niet hebben gedaan. Laat ons daar niet bang van zijn, we gaan het samen uitzoeken. En dan, dan komen we er wel.